Welkom in de gemeente Leden. een zandleemstreek tussen Gent, Aalst en Dendermonde. Een groen paradijs om te voet, per fiets of per paard te ontdekken. Misschien doorkruis je wel een van de 25 weilanden van Raf de Gussemee en zijn zoon Wouter. Raf is dan ook een veefokker met 270 runderen. Een passieboer met bakken ervaring. Ik ben al verschillende generaties landbouwer, van vader op zoon en grootvader en verder. We zijn in 1978 opgestart met wit-blauw. Dan is de zoon in het bedrijf gekomen. Dan zijn we gezaam uitgebreid. Ik heb eigenlijk mijn zoon nooit gepusht en ik ben dat hetzelfde zin is met mijn kleinkinderen. Dat ze hun eigen weg mogen gaan als... Jong gastje, 30 kilo geleden reed ik ook paard. Mijn schoondochters rijden paard en mijn kleinkinderen rijden nu met de ponies. De dieren verzorgen met de dierenzin, dat is zeker met wat ouder te worden, wat dan ik het liefst doe. Het lekkere rundvlees van Raf en Wouter dat via de lijzen op je bord geraakt, komt van het goed verzorgde en rustige Blanc-Bleu-Belgeras. Bij ons is het een gesloten bedrijf, alles wordt dier geboren, die dieren groeien met ons op en wij met de dieren, eigenlijk behandelen wij ons dieren als, als dat ons kinderen zijn. De beesten moeten lopen in de weide en lopen buiten in de natuur en het gras, maar ook de, voor vooraf te mesten krijgen ze ook nog voordroog gras. De eerste snede zoals wij dat noemen en dat is het beste kwaliteitsgras en dat krijgen ze ook in de winter. En daar zitten alle vitaminen en mineraal die ze nodig hebben. Door Belgisch rundvlees te kopen, geef je de Belgische boer een duwtje in de rug. En verklein je meteen ook je CO2-voetafdruk. Dat laatste doen Raf en Wouter ook door de evenwichtige voeding voor de dieren zelf te telen. Daarnaast volgen ze nauwgezet het lastenboek in verband met het dierenwelzijn. Hun prachtdieren komen dan ook niks tekort. Wij hebben controle ieder jaar. Dat de, de dieren proper liggen, of dat de voeder goed is, of dat de stallen in orde zijn, zelfs hoe dat uw tractor is. Ik vind dat maar goed. De tijd van Adam en Eva is een tijdje voorbij. Doordat we allemaal onze eigen producten kweken, zoals bieten, mais, voordrooggras, is er afstand weinig hinder. Proeft wel of dat, dat op een natuurlijke eigen ding gekweekt is met eigen producten. En je krijgt dan een keer een telefoontje van super uh, dat vlees, dat doet wel deugd. Het de smaakt, de sappenheid, uh, dat is uh, ja, ongelooflijk lekker. Mijn lievelingsgerecht is kota uh, los met champignonsaus, met kroketjes of met frikjes. Juist toegeschroeid, een keer gekeerd en genoeg. Dat kan smaken blauw Bleu Belge, Bleu dus vooraf. Het runsvlees van Deleze Selection voldoet volledig aan een aantal zeer strenge criteria. Bovendien draagt de trots het Bel Beef Label. 100% Belgisch en goed voor iedereen. Lees er meer over op deleize.be.